Maar ik vang graag die momenten die juist niet zo opvallen, zodat je als ze later terugkijkt, dat je dan blij bent dat ik er was. Hoi, ik ben Sven. Ik ben bruidsfotograaf. Ik denk dat je een, een bepaalde klik moet hebben met je fotograaf. Want er komt toch heel de dag op jullie belangrijkste dag. En dan, dan is het niet fijn als daar een vreemde bij is. Waarmee je geen klik hebt. Dus ja, neem ik keer contact op. Bel me gerust. Ik kom graag een keer kennis maken. Dan vertel ik je alles wat je maar wil weten. Tot snel.